Ik ben hier met Simon Ruhrhoff, professioneel pentester. We hadden het uh, laatst over scoping, dat blijft nog een moeilijk en een vaag onderwerp. Uh, jij hebt daar een specifieke mening over. Hoe zie jij uh, dat wij in Nederland uh, omgaan met scoping voor pentesten? Nou, heel veel organisaties uh, zien tegenwoordig al de meerwaarde van pentesten in. En uh, nou, dan worden ook projecten en, en allerlei componenten binnen een bedrijf getest. Als een database, een website, een netwerk een, uh, een infrastructuurproject. Dat gaat, uh, gaat goed, uh, wordt ook goed getest en uh, nou, dat kan ook software naar productie zonder lekker. Uh, maar wat ik zie is dat heel veel uh, daartussenin uh, dat dat niet getest wordt. Dus dan praat je over uh, alles in between de, de projecten. En uh, dat, is, uh, dat is zonde, want daar kun je met heel weinig moeite kan je heel veel uh, lekken identificeren. En hackers die pakken de zwakste schakel in een organisatie. Dus niet, die gaan niet een specifiek project hacken. Nee, die kijken gewoon waar staat de deur open. En dus is het belangrijk om je te focussen op die in-betweens. En een pentester zonder scope ook in je organisatie uit te nodigen. Om te kijken wat, met wat voor resultaten die terugkomt. En De, de in-betweens, daar bedoel jij mee de schakel tussen de diverse elementen in je IT-landschap. Waar netwerk onderdeel van is en alles. Ja, ja, zeker. Wordt dat nooit meegenomen in een pentest? Uh, bijna nooit, nee. Altijd uh, wordt heel specifiek gescoopt. En dat is, uh, dat is zonde, want uh, er is, is, als je net eventjes verder kijkt uh, is er is, is heel veel mis, maar dan wordt het specifiek projectje wel goed, uh, goed getest. Maar is dat geen gigantische aanslag op je resources en uh, ook de kosten die daarom hangen als, als je al die uh, tussenliggende uh, schakels moet gaan bekijken vanuit uh, diverse invalshoeken? Je hoeft niet alles van A tot Z heel diep en inhoudelijk te controleren. Vaak kan je met heel weinig moeite kan je al allerlei lekken in kaart brengen. En uh, geef een pentest drie, drie vier weken uh, voor je hele organisatie. En dan, dan komt hij al met, uh, met allerlei lekken terug. Waarvan je dacht van, hé, hey, daar, daar wist ik niet of hé, hey, gebruik ik dit component nog op het netwerk überhaupt. Uh, en dat is heel waardevol. Dus uh, het gaat erom dat je de drempel zo uh, hoog mogelijk uh, legt. Uh, voor hackers om uh, aan te vallen en uh, niet alleen uh, projecten testen, maar ook alles wat er tussenin is. Oké, okay. dankjewel voor je uitleg. Uh, Simon Ruulhof, professioneel pentester.